Zo, alweer een tijdje geleden. Daar gaan we weer. Ik krijg nou een uh, markante uh, oude uh, ermelo hoor, die uh, DVS weer uh, heeft uh, gevonden. En uh, ja, dat, dat lijkt me toch wel heel interessant, hoor. Dat is, uh, dat is een man die heeft volgens mij heel veel gereisd en zo heeft heel veel te vertellen. Uh, zodra sommige van jullie hem uh, gaan zien, zeg je, oh, dat is Klaas. Klaas Huisman. Ja, ja. En uh, daar staat hij klaar. Op het parkeerterrein van DVS. Zo. Klaas. Hey, goedemiddag. Yes. Hallo. Hi. Ah. Kijk eens, Klaas. Wat een, wat een eer, wat een eer. Welkom, welkom, jongen. Meer, meer. Ja. Zo'n ding is ook verplicht Even tegenwoordig. Goed, ja, ja. ja, ja. Zo. Klaas. Oh DVS weer gevonden. Tuurlijk. He? Of course. Een paar jaar geleden um, ontdekte je DVS weer, of niet? Uh, ja, een uh, jaar of vier, vijf geleden. Dat kwam doordat ik eigenlijk uh, niet meer echt kon sporten. Meestal fietste ik toen nog op zaterdag en dat uh, ja. wou allemaal niet meer. Nee. En Toen dacht ik, ja dan weet je wat, ik heb mijn nou hoofd voor DVS geweest wel. Ik voor twee clubs geweest, DVS en Feyenoord. DVS en Feyenoord? Ja, dat zijn we twee clubs. Ja, dat, dat, dat en, is een uh, vreemde combinatie. Nou, de meeste zijn voor DVS en Ajax, ik wel tenminste. Ja, ja, ja, ja. Nee, goed. Ik kijk er anders tegen aan. Ja. Maar de, de, ik heb, ben, ben hier opgegroeid in Ermelo. Uh, Je bent hier ook geboren? Ik ben, uh, mijn familie is van mijn vaders kant, moeders kant, terug te brengen tot het eind... Begin 1800 allemaal in Zo. Mijn vader dan het speelt. Ja. Mijn en mijn moeder hier bij de Horstenweg. Bij de, de Horstenweg? Die boerderijen, de Sociëteit. Daar, ja, dus daar gaan we zo nog even langs natuurlijk. Ja, he? even de Horsterbuurt, Want ja. volgende week hebben we een reunie van de buurt. In de vijf jaar. Die daar allemaal zijn opgegroeid. Ja. prachtbuurt buurt waar ik opgegroeid ben. Leuk. Ja. Leuk. Je hebt, uh, je hebt mooie herinneringen aan uh, Erbeloopje, tot, tot, tot wanneer uh, tot, je, tot je ging studeren of zo? Ja, of, uh, ik, ik ben uh, met mijn achttiende, ja dat was toen, ik zeggen, ik heb hier op de Mulo gezeten. Een beetje, uh, eerst uh, een puber geweest, een beetje een brutale ottoap geweest. Ja, ja. Twee keer voor school gestuurd. ik zie me nog bij meneer Koetsier komen of ik alsjeblieft terug moet komen. Dus uh, en toen ben ik met mijn vijftiende gaan judoën Ja. En ik, nou, ja, toch, uh, ik had, een, laten we zeggen, toch een beetje een beetje minderwaardigheidsgevoel. Zo. Ja. Een beetje uh, een boerenlulletje. En uh, toen bleek het leuk te kunnen judoen. Maar, maar, denk, was dat je eigen keuze? Of, ja. Of, uh, ja. Ik had ja. een. een, een, een ja, ik had, ik heb even gevoetbald bij de jeugd, bij DVS, bij Hamstra nog. Ja? En toen met ik... wie onder andere? Eh, nou, wie Jan Dooiwaard, Henk Gorsman, ja, ja. Jan Tempel, Jaap Tempel, Hibu Bakker, Jo Bakker, Wim van Leeuwen. Uh, Wim van Leeuwen ja. Die allemaal van mijn leeftijdsgroep. Ja. Maar ik, uh, ik, was, ik mocht meevoetballen, maar ik was niet echt een voetballer. Nee. Dus uh, toen ben ik, heb ik een, een, een hok met Kuikens opgefokt. Ja. Negen weken, naar was het geslachtsrijp en daar heb ik 100 gulden mee verdiend. En met die 100 gulden zeg ik tegen mijn moeder, ik ga judo. Budo. En dan kon ik een pak verkopen en een jaar les. Dus ik kwam judo Budo toen ik 15 was. En dat uh, bleek wel uh, leuk te kunnen. En bij wie? Ik, bij Iedemaar. Bij Iedemaar, ja. Ik ja. begon toen net de sportschool ja. net in uh, Iedemaar. In en uh, nou, toen ik werd uh, al gauw... Uh, Kampioen van Harderwijk, en toen uh, kampioen van Midden-Nederland, uh, nog een keer, en, en toen werd ik Nederlands kampioen. En toen zat ik met 18 jaar in de kern, toch. Dat was echt een, uh, een, een uh, aankomend talent. Jeetje! Maar, er was nog wel één beter, dat was Peter Snijders. <laughs> dus was, Peter Snijders is echt een waanzinnig goede judo geweest. Ja. Toen heb ik een paar jaar, ik ging dus met, met 18 naar het Siers. ja en dat was toen een uh, soort Papendal. Overveen was dat toch? Ja, he? overveen. Ja, en voordat je, als je op SIERS wilde, dan moest je een test doen. Er waren 300 gegaderden en er kwamen 60 jongens op. Ja. Er waren allemaal sportjongens. Ja. En uh, ik ja. ben toen uh, naar het gegaan. En, uh, nou ja, twee jaar daar prachtige tijd gehad. Uh, uh, dat was ook 64. Die hele voorbereiding voor de Olympische Spelen met de met ploeg meegemaakt. Dus alleen maar judo en sporten. En, uh, prachtig. Ja. Wie zaten er toen in de judo ploeg? Uh, nou, Joop Gouwleeuw Ja. Ging voor het zwaargewicht toen naar de Olympische Spelen. Jan en Peter Snijders voor het middengewicht. En Geesink voor het zwaargewicht. Ja. En Roefschouw was er net bijgekomen. Deze zijn 63. En, uh, maar Joop. Je, je hebt nog wel wat gestoeid met uh, Geesink, ja, of niet? We, met Anton Geesink, de grote. Iedere drie keer in de week, in ieder geval per, per training, altijd wel tien minuten. En Die... dan moest je tien minuten tegen hem. Je moest je kapot vechten, want als je niks deed, kreeg je pak je lazen. natuurlijk. <lacht> dus je, en dan moest je een, altijd een linkse schouderworp bij hem in te proberen te zetten. Ja. Want hij was bang voor Inokuma. En die is anti-Olympisch weer geworden. Hij kwam tegen Kaminage, ja. maar daar was hij benauwd voor. En ja. ik heb een hele mooie foto pas nog gezien van de Kaminage dat ook bij hem in zit. dan zie je gewoon dat hij er op zijn rug hangt. Geen dat het een heel gevaarlijk moment is. Ja. Maar dan moesten wij dus... Daar, tegen dat grote lijf, je tien minuten helemaal kapot, je vecht En dan zei hij, hier, Klaas, nog een half minuut. En uh, je staat een half punt voor. <laughs> en dan gaf hij je nog een ijs. <laughs> ja, dan kwam hij met die 130 kilo, we kwam hij ja. nog bovenop je ook. Dit was, dat dat was dus er, net dat, even wat te veel. Ja, het <laughs> uh, ja, was, was uh, echt... En, uh, Joop Gouwenleeuw was mijn ja Dus we hebben die, toen dat jaar een beesten getraind. Dat is mooi. Ja. Nou goed, en, uh, toen op het CIOS bleek dat ik uh, heel veel interesse had in, in anatomie, fysiologie, trainingsleer. Ja. Ja. En, uh, en dat beland je natuurlijk al heel gauw Een weekend uh, van... voor geilgymnasten. Visio? Ja. Yeah. Uh, op Snijzaal. En daar konden CIOS mensen ook in. Daar ben ik heen gegaan met Nico van Miltenburg samen. Yeah. Nico is nog trainer geweest bij DVS. Een trouw trainer bij uh, Spakenburg. Ja. Maar CIOS maak je ook. Maar die zegt, dat doe ik niet meer. Ik had al gezien, ik denk, ik ga door als fysiotherapie, dat, dat was eigenlijk maar een leuke studie. Ja, dan was ik een massage. Dus toen uh, ben ik eerst in de dienst gegaan. Ja, en toen ging ik studeren, in Nijmegen eerst. Studie fysiotherapie, bedankt. En uh, toen bleek ik eigenlijk goed, goed te kunnen leren, terwijl ik dus op de muur loofde, er eerst niks van bakte. Ja. Toen uh, fysiotherapeut geworden. Ja, en... Ik ben bij Strikweider op de opleiding, Toen ik, voor het eindexamen, kreeg ik al een pracht baan aangeboden. Op uh, die zei uiteindelijk van, hé, hey, je huisman, kom eens hier, ik heb een leuke job voor je. De NSF die, uh, zoekt een fysiotherapeut wow. en dat lijkt me wel was voor jou. Dat mooi die combinatie en die kreeg ik sport keur, en therapie. dat je een beetje van de NSF of ik wilde solliciteren en ik ja. werd de eerste fulltime fysiotherapeut in de sport. Hartstikke idee. Want ja, toen Salem Muller werkte bij Ajax en, en voor mij was nog een jongen naar FC Twente gaan, maar daar we allemaal een parttime was, maar ik kwam daar gewoon als fulltime. Ja. En uh, dat heb ik een paar jaar heel leuk gedaan. Uh, de opleiding Sportfysiotherapie opgericht. Uh, met met uh, nog twee uh, fysiotherapeuten. Omdat ik bij de NSF werkte. Ja. Toen uh, zei ik van goh, dan moet ik, ik volgde als toehoorder de opleiding voor sport, de sportaartsopleiding. Dat was nog een jaar, uh, 15 weekenden of zo, ja. was een cursus. Toen zei ik van nou, er moet ook iets voor de fysiotherapeut komen. Toen zei ik nou, Klaas, maak maar een cursus. Dus ik ben toen naar twee collega's gegaan. Koen van en Wim uh, Bergens. Wim Bergens was al met uh, in 68 uh, als fysiotherapeut naar de Olympische Spelen geweest. Zeg, we moeten een cursus in elkaar draaien voor fysiotherapie. Nou, hebben we gedaan. En toen heeft de NSF de eerste cursus sportfysiotherapie op, ge, uitgevoerd. Wij hadden programma ja. gemaakt. Ja. En zo is die cursus gaan draaien. NSF heeft die cursus een jaar of tien gedaan. En toen is het overgegaan als volledige cursus bij de academisch. En nu is de specialisatiecursus helemaal geworden. Leuk hoor. Dus toen Nou, en toen die, die heb ik een paar jaar in de ik heb alleen maar in de sport gezeten, bij de Judebond als assistent-bondscoach, een jaar bij Boersma. In de Technische Commissie toen Wim Roeska trainer was. Ja. Uh, met een we daar een paar jaar in, in de begeleiding van het team. En zo heb ik ook, uh, dus dat was in de Judebond. En bij de Hockeybond ben ik vijf jaar visiteel bij het, met, met, met het erenteam, met het namesteam. Ja. Ik een keer met de heren een kampioen geweest. Nou, noem, noem nog eens wat namen van toen. Nou, uh, André Bolhuis. Dus ja, Bolhuis. Dat, dus, ja, tuurlijk. Kijk, en Paul en Nieuw Spits ja. en Hans Spits. Ja, die, ja. mooi. Nou, daar dat, dat heb ik nu nog... Dat, als je, de teams die toen kampioen werden, dan krijg je ze ook bij het terug. Dat ja. zijn bepaalde teams. Ja. Er Hebben bepaalde mensen die zo'n team ja, maken. De, de, ja. de universiteit, maar dat komt misschien nog wel op. Nou goed, toen, uh, fysiotherapie, dat vond ik, ja, heb ik op, uh, in de sport gedaan. Dat werd hartstikke mooi. En ik, bij de tennisbond heb ik toen nog uh, een tennisleraaropleiding lesgegeven. Ja. Uh, Inspanningsfysi en trainingsleren. Nou, en uh, toen ben ik op een gegeven moment uh, de sport uitgegaan. Ik denk, nou, ik ben, in 1975 ben ik manueel therapie gaan doen. En, ja. De, de studie. Ik kon ik eigenlijk verder niks bij doen, Dan moest echt, uh, Was dat toen al, manuele therapie? Ja, okay. dat was ook daar zat ik bij de ja, begin. Was het begin. Ja, echt het begin, hè? Want het was... Uh, in 75 begonnen, ja. De ja. manuele therapie heeft de fysiotherapie een enorme lift gegeven, ja. inhoudelijk gezien. Ja, precies, ja. En toen ik, ik kwam ik op de opleiding, en dat uh, was een vierjarige op opleiding. Maar het laatste jaar stond ik al weer les te geven in het eerste jaar, dus ik echt lesgever. Ja. Ik en uh, toen ben ik helemaal niet in de manoeutropie doorgegaan, ja. dat vond ik zo'n mooie... dit hey, tussendoor heb je ook nog andere sporten gedaan, of niet? Schaatsen, volgens mij? Ik ben omdat ik zo, uh, ik had, door de judo had ik een waanzinnige conditie. Ik was echt, ja. conditioneel niet kapot te krijgen. En dat, ja. Nou, ik goed met zwaargewichten in judo, want in, niet dat ik met de wedstrijd van ze zou kunnen winnen, maar in de training maakte ze kapot, ja. Ja. In de zin van, dat vonden ze wel fijn, want dan hoefde hun niet aan te vallen, ik viel wel, als aan. En die beunten eigen te doen, dat, uh, dat, die conditie had ik wel behoorlijk. Ja. Dus toen ben ik gaan, gaan uh, fietsen, wiel, een beetje wielrennen in 1975 ja. met, met mijn broer. Ik, ik, ik fiets daar toen al een jaar, toen met Herman gaan fietsen. En toen hebben we de VVV opgericht in 1975. Ja. Nou, toen zouden we nog. Uh... Ja, Herman Huisman. Ja. Ja. Toen ja. Herman Huisman, ja, toen heb we de VVV opgekeurd. We zouden Herman en ik met een Belgische club naar Loeders fietsen en dat werd vlak voor die tijd afgezegd. We hadden gewoon getraind ervoor. Ik zag graag kleren met een fietsen. En toen ben ik weer gaan zeilen. Ben ik, nu. ik was al ja. een beetje aan het zeilen. Ja, maar, je, maar schaatsen Dat heb, je ook met, schaatsen met, heb uh, ik toen niet meer. Heb je ook nog een toch gedaan of niet? Ik wie? heb drie keer de toch gereden. En uit? Uitgereden? De tweede keer heb ik hem met Tineke Vossen wel echt goed uitgereden. Toen hebben we echt gejaagd, gejaagd, gejaagd. We waren rond tien overeen binnen, hè. Tien overeen, hè. Ja. De derde start goed. Ja? Ja. Maar dus, hey, maar, en ja. ik heb hem een keer op de uh, gereden. Ja. Ook, toen had Egbert Vossen wel, want Egbert was een beetje... Ik uh, kwam ieder jaar bij mij conditietestje doen. Ja. En, nou ja, met Egbert... Uh, al die drie als sedentochten heb ik geregeld dat we dus bij een collega in Leeuwarden sliepen. Ja. En... Uh, in, toen Noem zet. nog eens even de, de, de jaartallen: 65, uh, of 9, 85, 85, 86. 86 en 97 ook, meteen uh, Ja, maar toen, ja. Heb ik hem, toen kwam ik net terug uit. Ik had er met uh, een boot overgezeild ja. naar de hadden we Daar, uh, daar heerlijk uh, nog gezeild: in de, van uh, naar Saint Lucia, de eilanden naar Sint Lucia zuidwest de zuilwedstrijd. Ja. En daar nog een paar weken. Uh, Gezeild. En toen kwam ik terug, net, net voor oud en nieuw. En toen vroor het al een tijdje, Toen ben ik gauw nog een beetje gaan schaatsen. Nou, toen heb ik op, op mijn dode actie in 97 toen was ik vijf uur binnen, heb ik hem uitgereden. Ja. Maar toen was ik amper, amper geschaatst. Maar toen de koei, dat jaar 85, 86, 85, toen had ik, kwam ik uit Oostenrijk, ja. was ik met Wintersport. Ja. En uh, toen had ik daar... in. Hals over kop? Ja, in ik op maandagavond nog even geschaast. dinsdagavond belde mijn moeder Klaas. De LC zocht het. ik zei nou kom er aan. En ik ben woensdag naar huis gereden, Herman en mijn moeder hebben een kaartje verzorgd. En uh, donderdag ben ik naar uh, Leeuwarden gegaan, vrijdag de LC toch gereden, zaterdag terug naar Oostenrijk. <laughs> Mevrouw en zoon opgehaald. Wat een avontuur. En het, mooie, het het is een van de mooiste sportmomenten die ik gekend heb voor mezelf, die start. Ik stond in de startgroep 1 achter die wedstrijd rijden. Ja. Want ik liep toen al met Erbert om een uur of half vier al buiten. Ja. Erbert met zijn thermometer mee dat je. Klaas, die dooi, die dooi, die Ja. Hij zei, dat het maar goed gaat. Ja. En. Um, nou omkleden. En toen gingen we samen naar die kooi toe. En uh, Egbert mocht in, als wedstrijdrijden in die kooi. Ik stond startgroep 1 weer achter. Die ontlading toen. Ja. Fantastisch. Mooi, mooi. Ik heb, ik heb trouwens in, in Vraneker, uh, daar woonde mijn broer ja? toen, Roel. En, uh, en, en toen heb ik daar nog gestaan, ja. bij een of ander bruggetje, ja. heb ik Egbert nog aangemoedigd. Kom, op Egbert. Ja. En Willem Kamphorst, ja. weet Kampos, ja. je wel. Je kwam ook langs. Bart Hamstra geloof ik ook nog. Ja, Bart. En en, Hans, en toen, Bart toen was het echt. Uh, toen to ja. stond er al zoveel uh, op het uh, water op het ijs. Op het ijs. Ja. Toen moest uh, toe nog ik weet niet hoeveel duizenden mensen meten, eroverheen. Wat zit ja. uh, Toen had ik amper getraind. Toen, met, uh, toen was ik ook om, uh, om half vijf binnen of zo. Maar je had het al over zeilen, hè? De, maar, hoe ben je daar dan weer uh, terecht gekomen? Nou, toen ik dat, dat, dat, dat fiets eigenlijk. Uh, een paar jaar, toen ging ik, ik lekker zeilen. En uh, dat vond ik wel al, uh, al, al zich een leuke sport, maar ik snapte er nog niks van. Ja. Dus ik dacht dat de wind tegen het zeil aan moest komen, maar dat is niet zo. De, zeil, de wind moet langs het zeil, voordat ja. ik dat in de gaten had. Yes. <laughs> en toen ben ik die, die een autodidact, nou ben ik gaan zeilen en, en uh, dat beter ontwikkeld. En bij mensen aan boord en zo geleerd. Ja. En zo ben ik een, een, een 15 jaar lang. Die wedstrijd gezeild. Die woning, moet ik daar rechts of links af? Eh... Uh, dan gaan we natuurlijk even langs. Ik ga maar even hier op de, de, de zeeweg. Ja, hier heb je, hier heb je... En dan heb je de, daar... Ja. Ga maar even rechts Vosje. Rechtsaf. Ja, rechts. Ja. Ja. Hier hadden we P van Putten, dat is die vroeger. Ja. P van Putten. Ja. Daar hadden we biljartjes staan. Ja. Maar ja. toen ja. ben je dus, uh, ja... Even kijken je haalt me van, apropos. Ja. Met een schaatsen, ja dat, ja. dat, dat, dat toen heb ik in de Maaisezee heb ik hem ook nog een keer gereden. Nee, nee, zeilen waren we, aan, en, we en, waren. We oh ja, wees. zeilen. Ja, ja toen uh, had ik een, een boot, dat was een behoorlijk een, een, een, nou ja, toerboot, maar wel een beetje wedstrijdachtig schip. Ja. Kon je ermee wedstrijd zeilen. En toen, uh, een collega die behoorlijk wedstrijd zei, ik zeg, wat moet ik nou doen om het beter? Hij zei, nou maak eerst die vaste schroef er maar eens af. Gaan we linksaf, de halve... Ja, hier links? Linksaf. Ja, is goed. En een uh, uh, klapschroef erop en nieuwe zeilen, dat heb ik gedaan en ik werd gelijk één. En uh, ja. ja, dat is een kwestie van materiaal. Ja, ja. <laughs> Nou ja, en uh, toen... Uh, dat eigenlijk. Kijk, je, dit is de Groene Allee. Hier hebben we, ja. daarachter we. Uh, uh, rij maar eens even hier naar rechts, hier rechts in. Ja. Rechts in, dan zou je dat laten zien. Dit is natuurlijk de buurt waar is dus een heel... Kijk, achter dat bos heb je, ha... heb je het oude voetbalveld, hè? Ja. Daar zat, dat is de hoek eigenlijk. Ja. Even hier, hier, stop maar even... Ik heb, ik heb hier wel uh, zomeravondvoetbal uh, Ja, gespeeld. ja, nou... Hier, dit, dit, hier had je twee voetbalvelden, ja. van één maus. Ja, daar speelden wij altijd. Ja. Als je dus daar... Even, even... Stop maar even. Ja. Daar heb je een bosje, ja. daar speelden wij als kind, daar heb je in feite de boerderij Polslag waar ik geboren ben. Ja. En daarnaast heb je de sociëteit waar mijn grootvader, de Van woonde. Ja. Dit was een Van Dierenme-hoek. hier woonde daar een Loedeman, Beert-oom. Ja. Voor mijn moeder was dat Beert-oom. Ja. De Loedemannen woonden dus achter Veldwijk. Dus je had hier een Van Dierenme, Loedeman en daar de op. Ja. En mijn, mijn oma was een Loedeman. Ja, die, die de Hamstra-groep, daarmee bedoel je uh, Geerling. Geerling en zo? Oude ja, Geerling? Oude, nou ja, Oude ja. Geerling, maar die hebben ook Karel Hamstra, ja. Jan Oude, Jan ja, de ja. al mee. Die, dat was eigenlijk van de bevolking van dit hoekje. Ja. En toen later, dus de inrichting gekomen, zijn die huizen allemaal gekomen. Ja. In het begin uh, 1900, toen uh, de inrichting... Uh... Go ja, goed, dat, uh, met dat zeilen, dat vond ik uh, een magnifiek werk ik nou, had een, een, een, een, een redelijk wedstrijdschip en later groter nog ja, Dan moest je met vijf, zes man zeilen. Ja. Nou, dat, dat was kikkel op zee. Dat was als het lukte. Ja. Je, en dan gewoon ook echt midden op de oceaan? Uh, ja, oceaan uh, richting de Caribbean? Uh, richting, uh, ja, en s'nachts uh, ze, een zeiltje wisselen en uh, spinnekertjes erop. <laughs> nou, dat is uh, werk hoor. Wat verdurende. Maar dan moet je echt een team hebben. Dat, die, ja. Ik had twee jongens op het voordek. Eén was ook een judo geweest, een Bel van de Vent en, uh, en Peter, een techneut. Nou ja, die, die moet al touwtjes goed leggen, met spinnakerboomen neerzetten, Op tijd hijsen en dingen. Ja. Dat moet allemaal afgestemd worden de gaten. Dat ik zo nauwkeurig weg dat kan, als het een beetje waait, kan, moet het zo geolied lopen, anders gaat het fout. Ja. Nou, dat is kikken als dat goed gaat. Ja, mooi. Dus, uh, mooi, echt mooi. mooi. Je woont nu in? Fase. fase. Ik heb, uh, nou, ik ben dus met mijn studie. Ben ik in fase van wonen. eerst even in Harderwijk. En toen. Uh, in het Vase. dorp van Okan Soikan? van. Oijen Soekan. Oijen je. Maar, ja. heb, ben je toen ook bij DVS uh, wezen kijken? Veelvuldig of niet? Nee. nee. Ocon... was ik dan zeker. Die zaterdagen sport ik, we tegen andere dingen. Wat ik wel dus uh, DVS was altijd mijn club. Waarom? Omdat uh, ik sprak wel mensen zo uit de sportwereld en zeiden: oh, kom je naar Ermelo, Ja. DVS, oh DVS, ja, goede club, goed georganiseerde club. Ja. Hoor je anders? Zelfs van Harry Been, directeur van KVB, kwam een keer tegen ook gevraagd. Ja, nee, goede club. En toen, een paar jaar geleden, toen ik uh, hoorde dat ik Parkinson had, en, uh, ik, dat weet je misschien niet eens dat ik Parkinson heb, maar, Wel, Ja, oké. Okay, ja. Nou, dus uh, ik kon niet meer sporten, toen denk ik, nou dan ga ik eens even uh, naar DVS voor ik supporter. Ja. En toen verbaasde mij, goh, ze hebben twee keer die award gewonnen. Ja. Goede opleiding. Toen zei ik, kijk, ja verdomme maar dat is een. Die Jack van Zandt is een onderwijzer. Ja. Dat is ook logisch. Die heeft gevoel voor systematiek. Ja. Daar moet je in eerst de eerste plaats een systeem opzetten. Ja. Dan moet je methodiek oplossen. Dan moeten ze allemaal een beetje volgen. Precies. Wielker. Heel Curver en, ja, en Johan Kruis uh, zijn ja, twee... Dat zijn de basisdingen, ja. Ja. Goed, hij heeft, maar die methodiek moet iedereen beamen. Ja. En dan moet je nog kunnen lesgeven ook, dus didactiek. Dus als je daar, een, zoals Jack een onderwijzer, die daar gevoel voor heeft, ja. weet jij zelf als hij mogen, ja. Ja. Ja. Dan, uh, en je hebt dat al 25 jaar, doe je dat, ja. dan loopt dat als een speer. En dat is natuurlijk prachtig te zien hoe dat bij DVS loopt. Ja. Nou, en, en, uh, Goed, ik heb geen, geen echte voetbalkenner, maar ik heb wel een idee wat er omheen moet gebeuren. Ja. Omdat ik dus bij die hockeybond... Want ik zie ja, je ook wel eens bij trainingen, weet je wel, het begin ja, van het seizoen en zo, ik dan, nog, dan denk ik, nee, ik ja, kijk... warming kijk. up, en die dingen wil ik graag ja. zien. Ja. Want ik weet er gewoon, als je dan iets prachtigs van de week, die 4 van dijk die dus daar staat, een prachtige atleet, ja. en die staat dan rustig te zeggen, ik was voor, voor 4-3-3. Dan heb je dus met, met Vergaal... Daar is al discussie over geweest. Heb je wel leg, hè? Als, als je maar dat die, zegt. Ja, maar ja. daar gaat het om. Vergaal en hij hebben er al lang over gesproken. Ja. Vergaal weet dat hij. Heeft hij al lang tegen Vergaal gezegd. Ja. Maar hij, hij speelt het systeem van Vergaal. Ja. Daar voegt hij zich in. Ja. Maar hij hoeft niet te zeggen van... ik ben er niet meer. Dat zijn, Zulke figuren heb je in een team nodig. Ja. Dat, dat zijn... Ik ben een beetje met Leo van Dijk ook een beetje in de We denken allemaal nog heel erg voetbaltechnisch. Ja. En dat is 75% van Verhaal. Ja. Maar het andere stukje is gedragswetenschappen. Ja. Gedragswetenschap ja, absoluut. Hoe is, zit een team in elkaar? Ja. En een team in elkaar zitten, er zitten altijd, laten we zeggen, twee figuren bij die leidend zijn. Ja. Die, uh, laten we zeggen, Verhanig en Kruif. Ja. ja? Uh, toen het fout ging bij Verhaal, had je de de boer. En Edgar Davis, die waren het niet met elkaar eens. Ja. Er was geen team toen. Ja, klopt. Ja, ja. dan, dan als, je de, als je die twee figuren, die uh, leidend zijn voor zijn team. Uh, bij de hockey had je dat ook, had je die feiten van uh, Nico Spits. En, en uh, de, uh, je, had ik had net zijn naam genoemd. Ja, maakt niet uit. Die, uh, die tanders, uh, die, die, die waren echt de leidende figuren. Ja. Maar je hebt ook een aantal mensen die werken. Neeskes en Wim Jansen, ja, ja wijze van spreken, toen de ja. tijd. Nou, dus zo moet je een team samenstellen, ook gedragswetenschappelijk uit bepaalde types. Ja. En uh, dat, dat, dat, dat, dat mankeert me. Als ik naar het DVS kijk, dan zijn allemaal nou, heel mooie, goede voetballers. Ja. Maar de, de, ik mis wat ja. leiding. leiding, leiding le paar, uh, leiderschap, leiden, ja. paar, uh, waar het team omheen draait. Ja. Precies. En die tegen uh, de, de, de trainer... Uh, ja, zou dat, uh, zou dat wel. eigenlijk ken, uh, ik, kunnen. hebben. ik ken die jongens niet dat om, om, om daarin de naam te noemen. Ja. Ik ken ze daar niet genoeg voor. Ja, ja, ja. En, uh, en die laatste man, Tarek Everen, de, de aanvoerder, die heeft, dat, die heeft dat ook wel in zich. Maar, uh, ja, ja misschien is het toch nog niet... iets introvert. Hè? Je te moet gemecht. toch wel een extrovert figuur ja. hebben ja. die uh, zich uh, deponeert. En, die het met de trainer ook kan vinden. Die trainer, hij moet ja. het er, En ja. dan krijg je Je hebt ook jongens die niks zeggen en waar de, waar de trainer mee moet praten, maar niet ja. tegen moet praten. Ja. En je hebt Top. ook figuren zoals, een, laten we zeggen, Visje van Dijk. Ja. Praat, Daar dat praat je mee als trainer, maar ja. dan praat je ook tegen in ja. de groep. Dat, ja. Dan voelt de groep zo'n wisselwerking. Ja. ja, dat klopt. Dus, uh, dus, ah, dat, dat is een, inderdaad ook een heel interessant gegeven, ja, dat, en dat, groepsdynamiek is ja, zo nou, belangrijk. Daar ben ik ja. een beetje aan, aan, met Leo van Dijk kijken of, of die gedachtegang een beetje ja. zich kan ontwikkelen. Ja. Dat vind ik wel leuk om dan een discussie aan te gaan. Ja, ja dat, nou, dan, dan, dan voel ik me in DVS thuis. Ja. Net als ik zeg, als ik bij die dus familie, als ik bij DVS kom, zeggen ze, ik zeg, zeg mooi luisteren. Als ik daar kom, dan kun je een kaartje komen bij mijn nicht. Ali van Slot. Ja. Dan zit mijn neef, Klaas van Dierenme. die zit geld te tellen achterin. Ja. Dan staan er ingang, dan moet je twee buiken wegdrukken, dan staat Klaas van Slot en Jan Vlijm, ook twee neven van me. Ja, ja. Nou, nou, dus ja. Dus eerst moet je een half milie langs om binnen te komen. <laughs> ja. Wat leuk. Nou, dat is prachtig. Ja. En nou, dan, Riet die werkt achter de bar daar, kok van Slot loopt er rond, ja, nou, noem maar op. Dus, ja. Dus dat zijn nog zoveel familieleden ja. en dan nog een hoop jongens die ik vanuit mijn jeugd ken. Ja. Die mij ook kennen, oh, nee, dat is Klaas, ik eh? nou, kon, kon gisteren vroeger leuk judo of zo. Weet je? Ja. Nou, ja. Dat, is toch, dat is toch wel heel erg mooi. Nou, dan voel je dan voel je thuis. Zelfs, zelfs in Goes eh, of in een Hoek. Dan zie ik je wel eens en dan ja. zeg je tegen vrouwen hey, ik heb een leuk hotelletje, ja, en daar, nee, en daar en daar. En uh, ja, dan luid prachtig. ik van, oh leuk, leuk, ja. leuk. En dan, dan ga jij, dan ga jij ja, het kijken en nee, hier vind ik leuk. <laughs> ja, maar ik, ik, dat is ook weer mijn aard, als ik iets doe, dan wil ik het ook vrij behoorlijk doen. Ja. ben ik niet een supporter van een keer, ja. dan wil ik ook voor mezelf daar een goed beeld van vormen. Ja, precies. En ook iets, als ik het erover heb, dan ben ik een beetje iets van de hoed en de rand. Ja. Dan ben ik niet iemand die zo hoort te houden. Ze moeten een leuke wedstrijd spelen. Ja. Nee, dan, dan, nee, zo is het zo is bij mij ook gegaan. Ik, ik kan niet iets half doen. Ik ben een aantal jaren ik ben, ben ik weg geweest bij DVS. Ja. Wees tennissen en zo ja. helemaal los van DVS. Maar vanaf het moment dat ik uh, voor de radio uh, ben gevraagd, uh, toen, toen uh, ja. Toen, Laaiden het vuur weer op. Ja. <grijg> we hebben hele mooie dingen ja. meegemaakt, natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Best, dus, ik heb dus uh, eigenlijk een hele tijd gezeild. Gestopt met zeilen. We hebben mooie zee, veel op zee gezeild. Ja. En toen zijn uh, uh, we op vervoer. Ik weet nog dat we dus langs de kust van uh, bij La Coruña zeilden. kust, ja. ik zeg tegen met z'n tweetjes. Ja. Moet je kijken wat een mooie kust. En we zien niks van het land, hè. Ja. wel we kappen ermee. mee. We zouden eerst een wereldreis maken, maar dat had ik al bekeken. Dat doe ik niet. We gaan dus het land bekijken. Ja. Nou, mijn vrouw is een enorme wandelaar. En, dus we zijn op een gegeven moment uh, naar, uh, naar Nice gefietst. Ja. Mooi de Napoleonsroute. Ja, ja. Van, vakantie. Ja. En mijn vrouw ja, ze we willen landen. Santillau, dat begin ik dan. Hebben we hebben met de camper door Noord-Spanje gegaan. Nou, dan loop je heel vaak vlak stukken zoiets. een mooie route fietsen. Of we wandelen. Dus dan gaan we de gr 5 wandelen. Van Nice naar huis. Dus zijn we in het uh, vliegtuig naar Nice gegaan. En dan hebben we dan uh, wandelen naar huis. Nou, dan hebben we de Alpen gedaan. Uh, de Jura en de Vogesen En toen liepen we een jaar of vijf geleden in de Franse Dordenne En toen kon ik ineens niet meer meekomen. Ik ja, ga nou, niet meer. Ja. En toen, toen we dat thuis kwamen onderzoeken, ja. toen breken die Parkinson te hebben. Gaat Van de radarinfrarood. Nou, dan weet je gewoon uh, pesticiden. Daar, uh, ja, daar komt het uh, ook ja, uh, Je kunt in Frankrijk. Heb je, je ook je, veel wijn uh, gedronken? Of Ik niet? heb daar in Frankrijk, maken. natuurlijk, hè? Als je de, de voorkomen van Parkinson bekijkt, op de kaart van Frankrijk, ja. komt het overeen met de wijngebieden. Ja. Dus, uh, nou, dat, uh, dat is jammer dan. Dus ik kan een aantal dingen niet meer, maar het gaat erom wat je wel kan. Ja, precies. En uh, dus dan denk ik, goed, dan wil ben ik, ben ik supporter van DVS. Ja, heel goed. Uh, eh, dus je de beste hebt, de zo beslissing je klachten. die er is. Wat? De beste beslissing die je, die je hebt ja, genomen. Ja, nee, daarom. Ja. En uh, je kunt, ik, ik heb zat te, uh, klachten, maar ik heb niks te klagen. Mooi, hartstikke belangrijk. goed. Top. Ik, Klaas, ik, euh, <laughs> bedankt. Het is ja, voorbij. Man, is het er, <laughs> nee, met het natuurlijk. Een half uur, <laughs> <laughs> het is ongelooflijk. Ja. Ja. Heb ik met anderen niet eens gehaald, maar nee? al die verhalen van jou... Ja. Fantastisch. Ja, Hé, hey, bedankt. Ook. Wij zien elkaar vanmiddag. Vanmiddag. DVS Dovo. Ja, punten halen. Hartstikke idee, door. punten pakken. Als team presteren. Juist. Hè? Team Juist. maken, okay. team vormen. Juist. Hé, hey, bedankt. Ik, jassen, dus ik vond het heel leuk. Ja, maar ik wacht wel even. Nou. is <laughs> hartstikke ja, goed. De Top. Ouwe, de oude moet er even uit. De oude moet er even ja. uit. Dat kan hij nog wel. Ja. En kracht heb je ook nog in je, in je handen. Nou, dan... dat heb ik laatst nog een keer gevoeld. Ja, dat denken ze, dat is niet waar. <laughs> dat, is het, dat is de wijze hoe je aanpakt. Ja, ja. Niet de kracht. <laughs> de judo er eigen. Ja, precies. Hé, hey, Klaas. Houdoe. Bedankt, hey. tot zo. Ja, ja, dit is toch fantastisch. Wat een verhaal. Oh, man. En zoveel verbindingen met die families allemaal bij elkaar. Het is niet te geloven.